Ja, het is weer zaterdag en in tegenstelling tot vorige week zaterdag heb ik nu al heel wat gedaan. Want vandaag ga ik naar NL Doet. Nou ja, ik zeg wel naar NL Doet, maar ik ga voor NL Doet vogelhuisjes schilderen. Ik ga nu eerst eventjes ontbijten. Tien over negen, één uur moet daar pas zijn... Maar ja, zoals je ziet, uh, ik heb de hele boel nog even uh, niet op zijn plek. Want ik moet nog stofzuigen en alles. Zoals altijd op zaterdag. Maar daar ga ik jullie niet mee vervelen. Want dat is natuurlijk altijd hetzelfde. Ik heb ook al wel mijn tas ingepakt. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Oh, kijk hier. Mijn tas. Lalalala. En dat is mijn eten. En dat is mijn bikini die je nog terug moet. En oh. Ik neem jullie even mee naar buiten. Want. Uh... Hier heb ik ook al het een en ander staan. Zie, rotzooi. Aan die kant, rotzooi. En de was. Dus ik ben al heel druk bezig geweest vandaag. Toevallig is er nog een ander project aan de gang. Meneer die ik net gefilmd heb, die heeft wat panelen geregeld. En die heeft dit georganiseerd voor kunstenaars. Oké, we hebben een kijkdoos. Oh zo, dat is wel, ja, dat is wel heel hele Ik denk dat jullie wel het thema kunnen raden. Ja, maar dat is ook het thema wat hij net aangaf bij die schilderijen. Ja, dat is thema de zeg maar. Oh, het thema van de maand. ja regelmatig van dat laat ik het zo zeggen. Ja. En en dan wordt je het... hebt ook verschillende kunstenaars van boven, die hebben dingen gemaakt. En dat is dan allemaal erin gezet. En ook iets eruit. Hoe zeg je dat? Allerlei kunsten, allerlei varianten. De ene schildert, de andere die ja. haakt. De andere die doet wat een pierager. Dit is Paul. Hij is vrijwilliger bij Stichting Door in Dordrecht. Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks het vrijwilligersevenement En al Doet. En Paul is de coördinator van het Vogelhuisje Schilderen Evenement voor zijn stichting. Leuk. Oh, leuk, zeg. Kijk, nee, heb... ja, is dit zelfs een honderdrol. <lacht> mag, hoop, mag hopen dat het geen echt is. Want... Ook iemand hard aangewerkt? gewerkt. precies. <lacht> <lacht> ja. ja. Maar wat is dit eigenlijk normaal gesproken dan? Wat was dit, dit was dan? een belastingkantoor. Oh ja. En dit waren zeg maar balies. Dan kon je met die ambtenaren hier. Die waren zo hoog oh, ja. en daar hebben we hier een bar van gemaakt Kijk nou. Okay. en later hadden we iets vanuit dat uh, is er weer achter een andere bar gemaakt. Oh, oké. Okay. Dus, uh, en wat zit er nu in, Stichting Door? Stichting Door. Stichting Door. En dat Door. is zeg maar cultureel en sociaal, een mix. Door draait volledig op vrijwilligers. Mensen die vanuit hun bevlogenheid hun talent voor anderen willen inzetten. Deze mensen werken mee om activiteiten te realiseren, en of doen de organisatie, administratie of communicatie. Ook zijn er mogelijkheden om personen in, bijvoorbeeld, een leer- en werktraject te begeleiden of om jezelf te ontplooien. Talent en tijdinvestering bepalen rol en inzet. Oké, heel leuk. Kijk, loop loopt niet zomaar naar binnen. de huiskamer. De keuken heb ik gebouwd samen met een paar andere vrijwilligers, die was ik niet. Wow. En we hadden van die raampjes nog. <laughs> Dit is ook leuk gedaan. Een vrijwilliger die had, die zittende scheepsbouw, ja? dus die had van die dingen. En kijk, als die je, komt onze kop, het aan het, is het werk die is. Oh ja, ik zie het ja, ja er dus is iemand bezig daar. Ja. Dus die gaat lekker hapjes voor ons maken. Dit is geschilderd door Tom Haring, een hele goede kunstenaar. En ik zie hier al vogelhuisjes. Ja, die zijn gisteren gemaakt door de praktijk onderwijs. ook Super leuk! Hoi, nou, dat, is, dat is een van de esters. Oh, Mirjam, hoi. Dit zijn, dit zijn de twee Miriams. Oh, de 2 Miriam's. Ja. Ja. <laughs> nou, dan kom ik op een plek waar ik nooit geweest ben. Oh jawel. Dat is de achterkant, Kijk. De achterkant, ja. de achterkant. Kijk. Wow. Kijk, dit was, dit was Dat eerst gewoon de parkeerplaats. Ja. En uh, ja, we oh. vonden het toch fijn om een plekje buiten te hebben. Ja, oh, ja zeker. de kaktjes kunnen eraf. Oh, okay. kunnen eraf. Normaal gesproken doen we met NLD de tuin opknappen. Ja. Maar omdat we gingen verhuizen dit jaar, ja. het was niet duidelijk wanneer, had ik iets van: ja, dan gaan we gewoon verhuizen schilderen en die kunnen we gewoon meenemen. Ja, alleen we schilderen. Nou, dat wordt heel kleurrijk dan, Eh, uh, Ik denk dat iedereen in de schaduw wil zitten, of niet? Nee, ik hoef niet per se in de schaduw nee, van, je hoor. Dan, dus oh, je ja! Oh, oké, okay. dat is goed. Okay. Ja, je hoeft maar mee om te roepen ja, en wijs er allebei, ja. dat maar. <laughs> jullie een jullie koffie of thee? Thee alsjeblieft. Ja, thee. Nou, ook dat vind ik gewoon makkelijk, hè. Ja, maar ik kom dus serieus, er zijn nou ja. twee Esther's en twee Mirjam's. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Als je zou moeten regelen, dan lukt het Nee, hè? Nee, precies. Nee, ja. en oh je hebt de grond verder gehad joh, jeetje ik moet opstukken. Ja, ja. Kijk ik gebruik gewoon nee. een grote kwast. Oh dat gaat natuurlijk veel sneller inderdaad. <lacht> oh ik ben snel <tip> <aan de> <lacht> <lacht> thuis. Nou here we go hoor. Oh er moet nog wat onder de Nou ja, ja, Wat voor YouTube kanaal is dit? Mirjam vlogt wel. Ik zet er verder denk ik, even gewoon hier op de of ofzo. Ja. Zal ik een stukje opschuiven? Ik hier wat erbij wel. Of staat het anders? Ja. Oh ja, dan Op met een dat stoel een, zo, dat of te... ja. zo. Ja. Het was geen tuin. Toegeëigend. Oh, ja, natuurlijk. Oh, dat droogt ook lekker snel, Ja, ja, ja, dat, ja dat is dus wel uh, een goed spul hoor. Ja. Je mag daar mag je, uh, wat uh, te schilderen uh, dingen proberen. Objecten. Pakken. Objecten. <laughs> objecten. Oh. Jij ja. neemt gelijk de parasol ja, ook mee. Nou, ja, natuurlijk. Ik nog ja, ja. op. Oh, God. Vooral gewoon gezellig zijn Ja. Hij oh, oh. uh, vliegt weg. Zijn zijn vlinders geworden in plaats van vogelhuisjes. Maar in principe is een vlinder wel leuker om te schilderen, want die heeft natuurlijk veel kleuren. Ja. maar ah, die vogelhuis toevallig Ja, dat kan. True. Heb een beetje zien te kijken op het. Uh, het internet zo of meer, wat, wat is leuk uh, Oh echt? Oh, heb, oh Jij hebt je goed voorbereid je dan? Ja, nou, ja Dan word ik gewoon enthousiast, weet je, dan denk ik oh, oh, dat is leuk, weet je, oh, dan kan ik dat nog misschien doen Of dat nog en, uh, <tie> oh, Ik had hem helemaal eraf gedraaid, ik kreeg hem nu open, Hier oh, dan? Oh ja, hier is, is het Deze, ja. waar Rust, zit jouw thee dat Ik denk dat het niet van de andere. Kijk, is Ja, dank u. Oh, hier zijn de posten daar. De... Oh, wacht, oh. ik het Kijk, zo. Oké. Nou, ik zijn één Dat is mooi zo jongens. Ja. Ja. Nou, we waren allemaal lekker bezig, maar we worden naar binnen geroepen voor een, uh, een broodje. Dus we gaan even kijken. Broodje. We hebben een chef-kok hier in huis. Oh, oké. Okay. Um. Het een sandwich met uh, rucola, tomaat, uh, avocado en brie. Ja. Uh, een broodje caprese, tomaat, uh, mozzarella, pesto, basilicum. Ja. En dit zijn sandwiches met veganistische uh, aioli, uh, basilicumcreme en gebakken groenten. Oh, die wil ik uitproberen. proberen. Dat maakt het tijd niet zo snel. Ja. Uh, dus dan, uh... <laughs> nou, je ja, hebt het niet leuk, weet je wel? Het ziet er allemaal lekker uit. Hey, dat is avocado Een Wat Ja, ik vind het buiten... Uh, oh, okay. uh... oh, fantastisch. Het ziet er lekker uit, dankjewel. Nou, dat lekker smaken. Ja, dat komt helemaal goed, denk ik. Ja. Uh, lekker broodje. Doe je vrijwillig uh, ergens aan mee, dan word je nog lekker. Verwend ook. Geworden voor NL Doet Oranje Fonds bij Stichting Door heb ik dit gedaan. Vind je ervan?